Welkom bij dit uh, stuwing Generale zomergesprek. We zitten hier op de campus van de uh, Torch University in het uh, Herbert Simon gebouw in het uh, paviljoen, omdat het buiten wat regenachtig is. De herfst is al uh, aanstaande. Ik zit hier uh, met uh, twee gasten. Uh, dat is uh, Emiel Aerts, hoogleraar Informatica met de specialisatie uh, Kunstmatige Intelligentie en voormalig uh, rector uh, Magnificus van uh, onze universiteit. En ook te gast Margriet Zitskoren, hoogleraar Klinische Neuropsychologie met de expertise Neuroplasticiteit van de hersenen. Daarnaast is ze programmaleider Enhancing Health and Wellbeing, oftewel Bevordering van Gezondheid en Welzijn. En, en dat doet ze met uh, mensen van het Impact Team, zij is zelf daar een van de kartrekkers van. Welkom beiden, uh, fijn dat jullie op uh, de uitnodiging in uh, konden gaan. Uh, we gaan het vandaag uh, hebben over uh, dit boek, de New Common, uh, een boek waarin uh, kennis en uh, onderzoek uh, gerelateerd aan uh, de coronacrisis en uh, de toekomst na de coronacrisis uh, centraal uh, staat. Uh, een bundel met maar liefst 31 uh, bijdragen van uh, maar liefst meer dan 50 uh, auteurs, van uh, allemaal van de Topic University. En, en Emile en Margriet zijn twee van de redacteuren van uh, van dit boek, uh, samen met uh, Hein Fleur en uh, Ton Wildhaar. Uh, de thema's uh, die uh, aan bod uh, komen in het boek uh, zijn heel erg uh, divers. Uh, mooie kansen, maar ook uh, de bedreigingen die samenhangen met technologische uh, ontwikkelingen. Uh, we hebben het over uh, de herziening van van ons economisch systeem van globalisering tot aan online proctoring dus het digitaal surveilleren van examen examens hier op de universiteit we hebben het over de mentale gezondheid van van ja van heel veel mensen waaronder ouders met jonge kinderen maar ook van adolescenten en, en ja we krijgen ook uh, theologische inzichten te zien in het uh, in boek, uh, uh, ja, die ons kunnen helpen bij het uh, duiden van, uh, van deze crisis. Goed, het is dus echt een uh, heel mooi uh, initiatief. Uh, ik wil al, uh, eigenlijk zeggen, proficiat had uh, daarmee. Uh, maar goed, uh, de, de, de lezers en de kijkers moeten daar uh, zelf straks uh, maar, uh, ook een uh, oordeel over uh, uitspreken. Uh, het is allemaal heel actueel en hoogst relevant. En wat, ook, wat ik ook heel mooi vind, is dat het echt ook een dwarsdoorsnee geeft van, van wat we hier op de universiteit te bieden hebben en wat we te onderzoeken hebben. Maar eerst een paar persoonlijke vragen. Emiel, als ik met jou mag beginnen. Die eerste weken van die, van die coronacrisis, hoe heb jij die beleefd? Wat, wat voor omstandigheden zat je en, uh, en kon je je afspraken wel nakomen, et cetera. Ja, zoals bij zo veel mensen denk ik het geval is geweest, Has, was dat een tijd waarin je ja, merkt, er, er gebeurt gewoon van alles om je heen. Maar je hebt er geen vat op als in dat je er sturing aan kunt geven. Het overkomt je en je, je weet eigenlijk niet waar het naartoe gaat. Hè, dus wij drukken dat dan vaak uit dat je in een rollercoaster terechtkomt. Het ja, is dus, dus heel specifiek voor mij, als ik uh, dat heel persoonlijk mag maken, uh, herinner ik mij heel erg goed, dat is vaak bij grote events, uh, de 27 februari, waar zeg maar uh, na Wuhan, waar uh, de Zero Patient for the World ontstond, Bergamo, de Zero Patient voor uh, uh, Europa, was Tilburg, had de Zero Patient voor Nederland. En ik zag ook gisteravond een mooi programma op één. Maar de persoon die toen uh, in, de, in de dienst zat, hier in het Elisabeth ziekenhuis heel erg gefascineerd was door het feit dat de primeur, om het zo maar te zeggen, in Tilburg was. Dat, dat merkte hij dat voelde je. En ik weet nou heel goed, op 5 maart, dus dat was al daarna, hadden wij een vrij groot event bij JETS in Den Bosch. En daar meldde zich de eerste spreker af, omdat zij in thuisquarantaine ging. En daar snapten wij niks van. Wat is dat en waarom doet zij dat? Is er dan een arts? Nee, dat was allemaal niet het geval. Ze had gereisd en ze wilde voorzichtig zijn. En dat zet je naar denken. Het groot aantal afmeldingen van die middag. En um, voor mij is dat dus heel persoonlijk het moment geweest dat... Hè, want daarna is we, de zaak ook formeel op slot gegaan, ook feitelijk op slot gegaan. En dat is het laatste optreden wat we echt we, op een podium hebben gehad waar je nog... Alles mocht zeggen en iedereen mocht aanraken en zo dichtbij mocht komen als je wilde. Dus dat was toch wel bijzonder. En wat was het moment dat je dacht van hier moeten we als universiteit ook iets mee gaan doen? Ja, dus dat kwam heel snel. Aanvankelijk was het natuurlijk vooral een uh, ja. ja, gezondheidsgelegenheid. Uh, ja. Dus uh, aanvankelijk was dat idee van nou ja, een beetje rustig houden. Het is net zoiets als een griepje. Ja, daar gaan wel mensen aan dood, maar dat is bij de griep ook. Dus dat, dat overleven we wel. En zo, uh, ik herinner me een gesprek met mijn dochter over vakanties, want die wilde wat cancelen, want die zou naar uh, Italië. Maar dan was het gesprek thuis altijd zo, over een paar maanden is het wel anders. Maar heel snel begingen wij ons realiseren dat die paar maanden, dat dat uh, meer wishful thinking was dan feitelijk gebaseerd op, op dingen die, uh, die je kon onderbouwen. En ja, ik heb altijd heel veel contact gehad met het Impact Team. En, en uh, daar... Daar dus er ontstonden gesprekken met Margriet, met Ton Wildhagen, over van, ja, dan hadden we dan aanvankelijk over het nieuwe normaal. En Ton was de eerste die zei, niks nieuw normaal, er wordt gewoon niks meer normaal. En ik vond dat wel een beetje diffatistisch. Maar toen zijn we ook via dat kanaal op dat woord komen en de new common gekomen. Dus hebben wij al heel snel gezegd, uh, wij moeten zeg maar, op een bepaalde manier de camera's op ons richten. He, zoals Bart Berde ook in ETZ op dat moment heeft besloten om alles wat daar gebeurde door camera's te laten opnemen. Dat is een briljante zet geweest van hem. Hij, wij hebben gezegd toen, wij moeten dit documenteren. Wij moeten in deze universiteit gewoon, als je niet weet hoe het zit, vraag zoveel mogelijk anderen... En, de, en de, de, het model is geweest, laat ze het opschrijven, doe het in een kanaal waar al die onderzoekers altijd wel waarde aan hechten en dat is de publicatie in een boek ja. en dat hebben we zo opgezet. Oké, okay, de, Deze parkeren we nog even, we gaan dadelijk verder over het boek, eh, ik, ik wil jou ook nog even aanspreken op je eigen vakgebied, hè. dus in deze, ja. deze maanden is ook binnen je eigen vakgebied van alles waarschijnlijk gebeurt. Ja, dat, maar wat, dat, is, wat is jou, als je wereldwijd kijkt, wat is jou nou echt opgevallen, waar je dacht van nou, dat is echt mooi gevonden. of uh, dat is een mooi onderzoek. Of... Nou, wij wij leven in een state of permanent excitement, om het maar zo goed braaf als te zeggen. En dat komt omdat. Kijk, ik, ik hoor tot, tot de mensen die echt denken dat de digitale transformatie, uh, een extreme impact op de mensheid als zodanig zal gaan hebben. En wat die coronacrisis doet, is die versnelt dat. Of in ieder geval hebben wij um, uh, lijnen van denken opgezet die dat, die dat onderbouwen. Hè. Denk aan de enorme hoeveelheid uh, communicatietechnologie die wij dagdagelijks kunnen gebruiken. Die is er. Dat wisten wij eigenlijk niet. Hè. Ik zit zelf op meer dan zeven van die systemen à la Zoom en Teams en Skype en noem maar op. En vijf jaar geleden had dit niet gekund. Dus je ziet dat die digitale eh, infrastructuur ons helpt, maar het is veel meer dan dat. Dus wat ons eh, extreem motiveert eh, vanuit de wetenschap, is dat wij zien dat die belofte van die kunstmatige intelligentie en die digitale transformatie, dat eh, als we dat goed aanpakken, dat we daar dus versneld nu dingen mee kunnen doen, ja, die eerder, die we wel dachten dat die gingen komen, maar niet zo snel als nu, oogenschijnlijk kan. En dat wint ons op. Maar heb je misschien ook een bijeffect gezien? Uh, ja, ja, als ik het even heel simpel mag zeggen. Um, wat ik toen ik rector was uh, in, in, in 4,5 jaar tijd in de discussie met uh, de onderwijsdeskundigen aan deze universiteit... Um, ...over eduilab, over het gebruik van, van, van, van videomateriaal bij colleges... Wat, wat ik er 4,5 jaar niet voor mekaar heb gekregen, dat heeft mis corona aan deze universiteit binnen twee weken geregeld. En daar wil ik ook de universiteit een compliment voor maken, want dat is ook een vorm van resilience. Maar je ziet ook dat urgentie blijkbaar een, een, een vaak ja, onderschatte rol speelt. Hè? Je moet dus aangeven waarom het moet. Ja, en dat hoefde niet meer ineens, want iedereen uh, zag dat. En ik, uh, ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat ook dat... dat onze ondersteunende dienst, ik heb Corno Vroomans al een keer persoonlijk op aangesproken met een compliment. Hè. Corno ben... Vroomans is de directeur van, uh, van LIS, ja. dat is ja. de bibliotheek. En, uh, de... Ja, onze chief digital officer noem ik hem altijd in gedachten. Ja, die begreep dat al eerder, maar ook daar had hetzelfde probleem. Nou ja, die, dus de carousel is verschoven en hij zit nu echt vooraan. Mm -hmm. En uh, hij doet dat met zijn crew echt geweldig. Uh, eh, Margreet, eh, vond je het ook een lastige periode? Jazeker, alles veranderde, echt op alle vlakken veranderde alles. Waar we eerst nog dachten, en dat is achteraf gezien eigenlijk ook een beetje vreemd van, uh, dat blijft daar, dat komt niet hier, zoals we misschien ja. met eerdere uh, uitbraken uh, dachten. Uh, veranderde dat heel snel. Half maart was alles anders. Hè. In de Begin maart gingen we inderdaad toch nog gingen wat. Uh, hè, zat, stond ik ook nog op het podium bij verschillende dingen en dacht je nog niet echt aan afmelden. Wel je reizen, dat uh, ging heel snel. Maar toen veranderde alles. En als ik bijvoorbeeld ook kijk, uh, het ETZ, Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis. Uh, was natuurlijk heel lang het epicentrum uh, van COVID, uh, in Nederland ja. althans. Um, nou ja, daar hebben wij heel veel onderzoeken lopen. Daar hebben wij nauwe samenwerkingsverbanden mee. De universiteit uh, met het ja. ziekenhuis. En uh, ineens kon dat allemaal niet meer. Wij hebben, als ik voor mezelf spreek... Maar er zijn natuurlijk vele andere onderzoekers... Die uh, ook daar uh, patiëntenonderzoeken hebben lopen. Ja. Wij hebben met name... Uh, Patiënten met hersentumoren, grote onderzoeken, echt hele grote onderzoeken daar lopen. Ja, en ineens konden we die patiënten niet meer zien. Ja, ja. Uh, ineens zat je met, uh, hoe moet dat met afstuderen? Hoe moet dat met master's? Mm -hmm. Hoe moet dat met alle stages? Hoe moet dat uh, met het onderwijs uh, dat te doen? Dat moest razendsnel omgegooid uh, worden. En um, nou ja, dat, dat bracht dus heel dichtbij heel veel verandering voor iedereen. Mm -hmm. En ook ik wil echt mijn enorme waardering uitspreken van hoe snel mensen probeerden te schakelen en, en hoeveel tijd daarin heeft gezeten, uh, na het eerste ongeloof dus. Uh, daar hebben we ook allerlei, zien we ook allerlei nadelen van, daar kunnen we misschien straks uh, wat over hebben. Maar er veranderde dus eigenlijk alles. Ja, ja. en een beetje, heb je nog een echt moment dat je, hè, want we weten van je dat, dat hè, eigen initiatief is belangrijk, hè, ook omdat het, dat zegt iets over je eigen persoonlijkheid, hè. is uh, wat we wat van je geleerd hebben onder andere. Uh, ja, wa wanneer dacht jij van dat virusje gaat mij niet uh, pakken, maar ik, ga gewoon, hey, ik uh, neem de regie compleet zelf in handen? Nou, ik weet niet of ik dat echt zo bewust gedacht heb. Emile had het net ook al over de urgentie van de situatie. Mm -hmm. En die urgentie, uh, kijk die kan verschillende dingen doen, die kan je ook helemaal lam slaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar die urgentie, die dwingt je om te gaan handelen. Om te zien en je zag het ook bij de overheid. Hè? Daar komen we misschien ook nog naar aanleiding van bijdrage van het boek uh, over te spreken. Maar je ziet wat er gebeurt en dat. En daar ga je op handelen, wat ook niet altijd goed is, ja. want daardoor ontstaan er nieuwe problemen. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken, uh, toen we in die lockdown uh, gingen, en ook ten aanzien van verpleegtehuizen en ook uh, andere uh, instellingen. Ja, het was het eerste idee, mensen mogen niet krijgen, mensen mogen niet sterven. Mm -hmm. uh, en er waren ook bepaalde wetenschappers bij betrokken, en dat snap je helemaal dat het zo ging. Hè? Maar... Achteraf, of niet achteraf, tijdens het proces zagen we natuurlijk ook dat daardoor andere problemen uh, ontstonden... waar we op dat moment weer oplossingen voor moesten verzinnen. En met dit boek proberen we net ook um, wat breder te kijken. Dus niet alleen op de urgentie van het moment, mm -hmm. maar eigenlijk wat dingen te voorzien. Dat hadden we misschien zelfs eerder ja. moeten doen, want het is niet... wij denken Heel veel mensen denken nog van, ja dit, wat heeft dit ons overvallen... Mm -hmm. Maar we hebben het natuurlijk eigenlijk allemaal aan moeten zien komen. Dat hebben we niet allemaal gedaan, maar dat hadden we gekunnen uh, en, en dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Als jij het ook hebt over dat initiatief nemen. Het gaat nog veel verder. We weten uit heel veel onderzoek. wat eigenlijk de vaardigheden zijn die we moeten ontwikkelen. om in deze tijd. Uh, tijdstip waarin wij leven. En dan bedoel ik niet alleen het COVID-tijdstip, maar veel breder. om daar succesvol. ...in te overleven. En als ik het heb over succesvol, dan heb ik het niet alleen over geld verdienen en, en je baan heel goed doen. Dan heb ik het ook over gezond blijven, over gelukkig zijn, om goed voor de mensen te zorgen die verantwoordelijk, waar jij verantwoordelijk ja. voor bent. Dus dat gaat veel breder. Hè? En daar heb je allerlei vaardigheden voor nodig. En deze tijd dwingt ons, net zoals Emile het had, over bijvoorbeeld dat digitale onderwijs doorvoeren... ...om daar heel rap stappen in te maken met die ontwikkeling. En ja, dat doen we nog niet helemaal, maar uh, dat zouden we wel moeten doen. Kun je een voorbeeld noemen uit uh, de praktijk uh, van ja. jezelf, uh, dat, ja, je, dat je wat zei van, je van zet... ja, een stap naar voren in plaats van. Uh, ja. Nou, uh, kijken wat er gebeurt. Wat je ziet bijvoorbeeld, hè, omdat alles heel snel natuurlijk digitaal ging. Mm -hmm. um, uh, zelf vond ik dat aan de ene kant een goede oplossing, maar aan de andere kant heb ik daar ook problemen mee. Want het vak waar ik in zit, of het nou is mijn studenten, of dat het nou is uh, uh, de patiëntpopulaties waar wij mee werken. Ja, daar is gewoon menselijk contact ontzettend mm -hmm. belangrijk. En als je naar de ontwikkeling van de hersenen kijkt, dan is dat zelfs één van de voorwaarden... Mm -hmm om die goed te laten ontwikkelen. We kennen allemaal ongetwijfeld het onderzoek van Bowlby hè, met die aapjes en dan heb je een aapje dat groeit op tegen gaas en eh, dat aapje krijgt wel eh, melk via een flesje en voeding uh, maar dat doet het niet goed want het heeft geen warmte geen genegenheid geen toevluchtsoord en je hebt een aapje dat uh, groeit op tegen uh, gaas maar bedekt mm -hmm. met tapijt zou je kunnen zeggen. En uit dat soort onderzoek en heel veel onderzoek daarna, maar dit is vrij bekend onderzoek ook, die beelden spreken enorm mm -hmm. tot de verbeelding. Daaruit zien we dat alleen maar voeding uh, en een omgeving waarin je kan zijn niet voldoende is. Mm -hmm. Dat warmte, veiligheid hebben, mm -hmm. menselijk contact en als je het dan wat verder trekt hè, naar mensen gezien worden... Mm -hmm. um, ongelooflijk belangrijk is en als je dan ook naar die hersenen kijkt dan zie je dat menselijke warmte en gewone warmte door dezelfde gebieden in die hersenen verwerkt worden dat is niet voor niks evolutionair is dat zo ontstaan en dat belang dat zijn allemaal andere dingen en dan kom ik op wat bijdrage in het boek ook um, ja waar we allemaal aan moeten denken en die nu door, door de coronacrisis enorm zichtbaar worden. Mm -hmm. Maar we zaten natuurlijk al langer op een pad waar we na moesten denken over sociale interactie met ja. elkaar. Over, uh, hè, er is al heel veel gezegd over uh, uh, bijvoorbeeld het gebruik van smartphones. En, mm -hmm. en uh, de generaties nu die daar vrij veel tijd op doorbrengen. Waardoor de uh, sociale interactie mm -hmm. verandert. Mm -hmm. ja, nu hebben we de kans, en die hadden we misschien al wat eerder moeten ja, grijpen... Ja. Om daarover na te denken en niets mee te doen. Ja, okay. Dankjewel, eh, Marie. Die titel, hè, de nieuw de common, eh, Emiel gaf het daar straks eh, al aan. Het nieuwe normale, dat zou het niet worden, de titel, maar wel de nieuw Maar wat, wat verstaan we eigenlijk onder komen? Ja, ja, dat is, uh, dat is uh, echt een heel leuk onderwerp om eens met elkaar over te praten in dit verband, Hans. Want. Uh, de, de, de wereld sprak over het nieuwe normaal. En dat nieuwe normaal geeft aan zo van, weet je, we maken een transitie van hier naar daar. Het is even lastig En dan, uh, dan, dan uh, wat dan uh, het nieuwe normaal is. Maar al heel snel was er bij ons in de groep weerstand tegen. Uh, zo van, het, het is niet normaal. En, en het, wat, wat is nou normaal? Er kwam iemand met een voorbeeld bijvoorbeeld dat, uh, we worden nog zoiets als handen schudden. Hè. Dat vinden we dan allemaal heel normaal. Mocht dan even niet meer. Maar als je teruggaat in de geschiedenis, dan is dat een cultuurelement wat 200 jaar geleden niet eens bestond. Mm -hmm. Alleen maar koningen die schudden elkaar een hand, en meestal was dat ook nog zo omdat de ene dan zijn onderwerping aan de andere met een handdruk bezegelde. Dus het was eigenlijk helemaal niet zo positief. En, en als je daarover nadenkt, dan denk je: weet je, het is eigenlijk permanent is er transitie. Mm -hmm. En, en hoe, hoe verwoorden we dat nou? En toen kwam kwamen we in de discussie en ik denk dat... Ja, kijk even naar Marguerite, maar volgens mij kwam Ton met dat woord komen als eerste. Ja, en, en toen zijn we, ben ik het gewoon uh, zijn maar voor ons, omdat we daar wat omheen wilden schrijven, gaan kijken naar wat is nou de betekenis van komen. En dat was uh, enorm verhelderend. Het Britse of Amerikaanse woord komen betekent heel erg veel, maar ook heel veel verschillende dingen... Waar wij mee konden werken, hè. Als in dus Nederlandse woorden, het is gewoon, normaal, maar ook als in ordinair, eh, wat helemaal niet zo'n negatief woord is trouwens. Gemeenschap? Eh, eh, ja, gemeenschap kwamen naar bij, gezamenlijk. Maar ook bijvoorbeeld een commonplace is een ander woord voor een park. En parken waren toen bijvoorbeeld heel veel in het nieuws, We kennen, er was een, een, een park volgens mij in, de, in New York waar je die cirkels op de grond zag. Je zag dat voor het eerst werden er zeg maar geometrische indicaties gegeven, die je nu bijna overal zo'n beetje hebt, die strepen bijvoorbeeld in de supermarkten. Eh, dus common was hè. maar ook dat besef dat common zoiets betekent als gemeenschappelijk. Mm -hmm. En dat sprak ons aan. Uh, uh, dus niet als in nou, doe een beetje normaal in die gekke nieuwe situatie nee maar de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor die, die, die wereld die um, uit die transitie zou volgen en ja toen, toen hebben we heel snel gezegd nou dan noemen we het de new common mm -hmm. korte titel en uh, toen hebben we dus ook uh, als ik het even mag doortrekken naar, naar, het, uh, naar het project zelf toen hebben wij samen een lijst opgesteld van, van zo'n 40. Uh, potentiële auteurs die hebben uitgenodigd en daar hebben in eerste instantie er uh, uh, 30 uh, positief op gereageerd. En die hebben weer een kleine ring erbij betrokken van collega's, uh, waardoor dat totaal tot 54 is uitgegroeid. En wat echt leuk is om te melden, en daar zijn wij super trots op als je naar die lijst kijkt, um, in termen van diversiteit... Uh, want ik heb daar een sanity check op gedaan. Het is bijna niet mogelijk om iets te vinden wat niet vertegenwoordigd is. Dus oud, jong, man, vrouw. Uh, lokaal, uh, maar ook nationaal, internationaal. Uh, heel veel verschillende uh, fases ook. Hè, van student tot en met emeritus. Het zit er allemaal bij. En iedereen was gelijkwaardig. En dat alleen al is exemplarisch voor de New Common. En uh, Margrit... Je, je bent een van de kaarttrekkers van het Impact Team. En en ik begrijp dat jullie ook met, uh, ja, met, met netwerken werken daaromheen, hè, rondom uh, thema's. Uh, zijn die uh, hier ook voor ingezet? Uh... Al heel snel, um, uh, Emile die heeft dit alles aangezwengeld. En, hmm. uh, en ja, die kwam bij verschillende mensen, waaronder ons, om dat uh, te bespreken. En al heel snel bedachten we natuurlijk ook, dit is iets wat snel moet gebeuren. Ja. Dit is niet iets ja. waar we een jaar, twee jaar over moeten doen. Ja. Uh, en dat vind ik ook noemenswaardig, hè? jij hint daar al aan. Uh, door de contacten die we hebben, de netwerken, uh, konden we dit boek in vijf maanden mm -hmm. van idee naar uh, boek mm -hmm. <laughs> realiseren. En dat is iets wel wat daarmee te maken heeft inderdaad. Dat we zien, we wilden ook iets doen wat heel veel impact heeft, waar de maatschappij iets aan heeft. Want we moeten met z'n allen gaan bekijken, waar moeten we naartoe? Dat is iets anders ja. heel belangrijk, vind ik, aan dit boek en ook aan het common in plaats van normaal. Mm -hmm. Normaal geeft bijna iets statisch aan. Yeah. En common is een, is een, is een dynamische term. Yeah. En dit boek is een dynamisch boek. Uh, Emile heeft wel eens gezegd, ook in een van de vergaderingen... dat het doel van het boek is om binnen zes maanden, geef het een jaar... Uh, overbodig te zijn. Mm -hmm. Hè, het boek moet continu veranderen met nieuwe inzichten, nieuwe bijdragen. Uh, uh, uh, op andere podia staan ook, mm -hmm. want het boek is eigenlijk het begin van een heel project. Ja, ja. Dus dat dynamische, um, en misschien wil Emil nog iets zeggen, hoe lang we hebben uh, gediscussie gediscussieerd over de structuur uh, van het boek, ja, ja ook ja. dat is heel belangrijk. En dat is ook een onderdeel buiten van, he, uit uh, verschillende gelederen moet er, uh, naar voren komen, wat is mm -hmm. belangrijk, wat zie je gebeuren, mm -hmm. hoe denk je daarover, heb je daar mm -hmm. oplossingen uh, voor? Uh, daarnaast is het dat het dynamisch moet zijn. Mm -hmm. het, het, het verandert uh, voortdurend. Als ik de Common heel kort in mijn uh, uh, uh, vak zou moeten samenvatten, mm -hmm. dan zou ik uh, zeggen dat uh, we plezier moeten krijgen in verandering en onzekerheid. Mm -hmm. Mm -hmm. En, uh, hè, want het is nou COVID, maar... He, uh, ja, vasten, ook, er komt weer vasten. wat anders, op welk vlak dan ook. En daar zijn die hersenen nu nog helemaal niet op ingesteld. Die zijn mm -hmm. eigenlijk ingesteld op zekerheid en meer zoveel mogelijk mm -hmm. houden zoals het is over het algemeen. Mm -hmm. Kleine veranderingen kunnen we wel hebben, mm -hmm. maar grotere raken we vaak van, van streek. En dat zijn hele belangrijke eigenschappen waar we naartoe moeten. En dat dynamische geldt eigenlijk voor alle onderwerpen die, want dat vind ik ook heel mooi in het boek en dat ja. zei hij in het begin ook al, alle faculteiten van deze universiteit zijn erbij betrokken. Ja. En er zijn links gemaakt uh, tussen die verschillende ja. expertise's. Nou, en dat die dynamiek en dat dynamische, wat verschillende dingen zijn, maar allebei heel erg belangrijk is, heel erg belangrijk in de New en vanuit het Impact Team uh, zwingel je dat ook nog extra aan? Uh... Ja, wij zijn eigenlijk ook vanuit het Impact Team. Het doel hè, waarom mm -hmm. uh, men toen ook is begonnen met het Impact Team is onder andere om faculteiten meer met elkaar te laten samenwerken mm -hmm. op allerlei projecten. Mm -hmm. Om uh, eigenlijk over faculteiten heen expertise's te bundelen mm -hmm. om oplossingen voor wicked problems, zoals dat ook wel eens wordt genoemd, uh, te vinden uh, voor de maatschappij. En uh, dat lijkt heel evident, maar dat gebeurde niet zo automatisch natuurlijk. En wij proberen door... Mensen met elkaar contact te brengen op allerlei manieren. Hè? Dat kan door. We hebben allerlei clubs waar je samen kan komen. om op, over een onderwerp te praten. Ja. Bijvoorbeeld over armoede. of over Resilient Society. of over allerlei andere onderwerpen. Om mensen zo bij elkaar te brengen. En we zien dat ook terugkomen. in uh, geldaanvragen. die we nu gaan doen. of al gedaan ja. hebben. Hè? Ik, ik heb voorbeelden gezien van NWO-aanvragen. waar over bepaald onderwerp mensen ineens. Ja, bleken meerdere mensen uit meerdere faculteiten daar expertise op te hebben. Mm -hmm. Die kenden elkaar nog helemaal niet. Mm -hmm. Maar omdat die bij elkaar gebracht zijn, kunnen die prachtige ja. aanvragen voor ja. grote geldbedragen schrijven. Nou, uh, ik ga zo door. Hè. Ja, graag. Ja. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ik vind dat wel heel, dat inspireert mij. Want het zet mij aan denken van, hoe, hoe zat dat ook alweer? Kijk, er zijn drie heel bijzondere aspecten aan dat Impact Team. Dat is dat zij uh, zich laten inspireren door de buitenwereld meer dan door wat uit hun eigen speelse bovenkamer komt. En dat is heel belangrijk als een uh, functie voor deze universiteit. Wordt vaak als de derde primaire taak gezien. Um, ik wil ook benadrukken dat uh, Impact Team um, buitengewoon goed in staat is om gedachtes naar actie om te zetten. Mm -hmm. he, dus dat, dat Die slagvaardigheid, dat, he, dat is ook gebleken he, toen ik dacht van wie zijn mijn... Medespelers om dit snel voor elkaar te krijgen. Ja, het balboekje was bijna leeg. Er stond maar één naam in. Dat was het Impact Team. Omwille om, om, om van die slagkracht. En ik wil als derde noemen. Uh, het, uh, de, de wijze waarop dit team. Uh, vormgeeft... en inhoud aan het begrip team science. Daar, we, daar praten we al een hele tijd over. Als iets wat we binnen de universiteit belangrijk vinden. En we zien het bij jonge mensen dat ze dat heel erg. fijn zouden vinden om veel meer. Uh, gemeenschappelijk te werken in plaats van dat traditioneel individualistische van de wetenschapsbeoefening, wat niet weg hoeft voor mij, maar daarnaast zou ik heel graag die team science hebben. Nou, en, en ja, als je naar het impactteam kijkt, en ja, het is heel lyrisch, maar het is ook een feit: daar gebeurt dat. En dan wil ik er wel bij zeggen ook, uh, want nu staan er wat namen voorop en er staan wat namen in, maar uh, ook daar uh, vind ik in het team, in het hele team, als je kijkt naar het werk wat Riet en Helene bijvoorbeeld ja. hebben uh, verzet... Ja. Um, uh, hè, aan vertalingen, uh -huh. aan ondersteunend werk. En er zijn veel meer mensen ja. nog te noemen hoor. Ik ja. bedoel maar even, die hebben echt ook ongelooflijk veel en De credits staan ook in het boek. Hè, ja, als, uh, inderdaad. Dus daar zou ik als lezer ja. ook zeker naar ja. kijken. En ik noem er nou twee en er zijn veel meer mensen ja. hè, die, ja. ik, die ik zou kunnen noemen. Maar uh, dus het is niet alleen de faculteiten die betrokken zijn, het zijn niet alleen de wetenschappers die erbij betrokken zijn, maar ook uh, pers en voorlichting weer en, ja, we en, en uh, marketing en ah, ja, communicatie. Ja. Alles is daarbij betrokken geweest en dat, ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Daar ja. zijn we één groot team voor hè, hier op de universiteit. Ja, maar dat, dat ja. voelden we met ja. z'n allen en dat, ja. is, dat is prettig. Ja. En dat geeft ook het idee, dit is mogelijk, hé. Hey. Laten we dit vasthouden en ja, nog meer ja, ja, ja. <laughs> doen. Ja. Ik wil even naar, uh, naar het grote verhaal van uh, de coronacrisis. Ja. Hè? Dus, uh, uh, je, je, je noemde daar straks, Emiel, uh, uh, we, we zitten allemaal digitaal uh, thuis uh, te werken. Hè? Dat, is natuurlijk al, uh, dat merken we allemaal direct, maar er zijn natuurlijk ook ja, heel veel andere gebieden waar, waar van alles uh, aan de hand is. Uh, zou, zou je daar iets over kunnen zeggen van wat... wat, hè, wat waarvan jij denkt van ja, dat, dat maakt echt, uh, daar gaan we echt de geschiedenisboeken mee uh, vullen, straks. Ja, dat is interessant. Um, um, um, uh, laat ik het antwoord in twee stukken geven. Het zou best wel eens kunnen zijn als um, er snel een vaccin komt, dat zeg maar, het geheugen wat wij hebben als mensen ons helpt om heel snel terug te gaan naar de oude situatie. En dat hebben wij uit het boek bijvoorbeeld geleerd, want er is een bijdrage die gaat over pandemieën. En als je uh, bijvoorbeeld naar de pest kijkt, maar ook naar de Spaanse griep precies 100 jaar geleden. De, als ik dat laatste mag nemen, de Spaanse griep heeft meer slachtoffers geëist dan de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen. Nou denk je, dat is wel heftig. Dus dan ga je bijvoorbeeld in je cultuurhistorie en geschiedenis kijken... en dan vergelijk je het aantal boeken dat geschreven is over de Spaanse griep... in vergelijking met het aantal boeken dat geschreven is over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ja, Je voelt wel waar het verhaal naartoe gaat. Het verschil is astronomisch. Dus, en dan is altijd de vraag... Ja, ja dus, dus, dus, ja. dus, Het aantal boeken over die oorlogen is ongelooflijk veel groter... En, en de reden die daar als verklaring wordt gegeven is dat zo'n pandemie is eigenlijk een eerloos iets. Als je sterft, sterf je eigenlijk anoniem. Dat zag je ook in de eerste fase. Ja, dus wij deden net als in de pesttijd, die eerste slachtoffers werden geïsoleerd. En die, die, daar hoorden we dan van dat ze stierven, dat vonden we allemaal vreselijk, maar we wisten ook niet goed hoe dat zat... En, en er zijn mensen bevraven en gecremeerd waar niet normaal afgezijd van is genomen kunnen worden door de maatregelen. En dan wisten we niet hoe dat zat. En dus de gedachte was eigenlijk in die, in, in, in die ontwikkeling dat als je sterft aan zo'n infectieziekte als, als corona-19, dan sterf je zonder reden, was de bewering. En in een oorlog kun je altijd nog zeggen dat je sterft om een reden. Namelijk, je bent gesneuveld voor het vaderland, bijvoorbeeld, of voor een kameraad. Dat maakt het groot verheven en dat zoeken wij als mensen, want dan kunnen we betekenis aan de dood geven. Nou, dat vond ik wel een heel diep inzicht. Maar, ja, als je dan kijkt, van wat betekent dat dan voor de maatschappij? Hè, dus wij zijn toch wel van mening, en dat baseren wij op veel gesprekken die je hebt, ook met mensen uh, die je tegenkomt. Heel veel mensen hebben zoiets van, het hoeft voor mij niet zoals het vroeger was. Dat hoeft niet terug te komen. Die drukte, dat gedoe, hè, dat je zo dicht bent in de buurt van mensen dat je ja, ze ruikt, zal ik het maar zeggen. Uh, wat letterlijk is soms, dat is niet aangenaam. Dus zo'n wereld waarin we wat meer ruimte maken, waar we wa, wa, door die ruimte misschien ook wat meer vrijheid krijgen. Waarom niet? Maar een ander, en dat zien we bijna elke dag, uh, het is ook een van de zeven grote elementen die Krasterf heeft benoemd, als een van de eerste auteurs, hè, dat is een, een filosofisch denker verbonden aan een, een, een denktank in Wenen. Uh, dat is uh, de conflicten tussen de generaties. En, beloken, ja. ja, en een van de belangrijkste, uh, en dat, dat zie je ook verstandige mensen zeggen, het heeft nooit zin om te polariseren. Dus, dus um, samen optrekken betekent ook wel heel veel um, tolerantie. Uh, solidariteit en dat raak je kwijt als je isoleert en ja dan trek ik het door naar wat ik meen te zien wat op dit moment in de verenigde staten bijvoorbeeld gebeurt in de opmaat naar die presidentsverkiezingen ja het is een vorm van polarisatie die we nooit eerder hebben gezien in dit land wat toch een voorbeeld zou moeten zijn voor een democratie uh, of een democratische samenleving en dat is niet goed en en het, het feit dat de New Common daar over dat soort vraagstukken gaat en in ieder geval ons dwingt om daarover na te denken. En wij hopen dus ook dat we het kunnen gaan gebruiken in het discours over deze onderwerpen. Dus met onze collega's, met de studenten, met onze peers. Nou, dat zou, dat zou een, een, een kleine, maar een diepe toevoeging zijn aan het, uh, wat wij doen. Is het ook echt een tijd voor ondernemerschap, Emiel? Ja, voor het, voor het sociale ondernemerschap. Dus wat ik meen te zien, ook weer in die discussies waar ik dan eh, landelijk en Europees bij betrokken ben rond dat eh, kunstmatige intelligentie gebeuren. Daar zie je dat eh, heel veel ruimte op dit moment wordt gecreëerd voor eh, nieuwe initiatieven. En ook initiatieven waar niet onmiddellijk de eerste twee vragen zijn. Eh, wat is de business case? En is, eh, als ik jou nou iets leen, wanneer krijg ik het terug? Hè? Dus dat is al dat geneuzel over die revolverende fondsen, wordt dat genoemd. Uh, daar stappen we overheen mm -hmm. omdat wij uh, de investering in een meer duurzame samenleving waarbij zeg maar toch de eendimensionale uh, economische groei niet meer het enige verheven doel is mm -hmm. dat is wel een diep, diep besef en dat zien wij ook terug bijvoorbeeld wel hier in nederland bij bij de overheid en dus ik wil echt uh, wopke hoekstra uh, minister van financiën een compliment maken voor het feit dat hij uh, ...blijft roepen dat zijn investeringsfonds, hè, dus wij kijken ook allemaal naar 21 september uit... ...als wat gaat daar uitkomen, want daar zitten grote projectvoorstellen in... ...voor miljarden op dit gebied ook, eh, dat we echt hopen. Eh, dus wat ik wilde zeggen is dat hij heeft dat overeind gehouden. En ik zie diezelfde ontwikkeling in Europa. Mm -hmm. Dus er wordt een recovery fund gemaakt in Europa voor 750 miljard. En, daar wordt, eh, en dat vind ik echt briljant in zijn eenvoud, maar ook impact... Daar wordt zeg maar alles wat als middelen voor de Green Deal en voor de digitale transformatie, de digital transformation, dat wordt daarin samengevoegd. En dan krijg je dus dat die digitalisering aan de ene kant en de opmaat naar dat inzetten van die kennis en technologie voor het creëren van een meer duurzame samenleving. Het duurzaam is letterlijk als in meer toekomstbestendig. Dat, daar, daar word ik wel heel blij van. Nee, ik vind dat echt, echt geweldig. He, dus volgens Churchill, never waste a good crisis. He, dat is ook zo'n platitude. Ja. Maar ik denk dat die wel van toepassing is op dit moment. Is dat ook een oproep uh, aan onze studenten? Oh, meer dan dat. Ja, het is, uh, ja, nee, uh, het, is, het is een call to action, zou ik uh, het willen noemen. call to action. So. Uh, Margriet, uh, ja, die geschiedenisboeken worden ook geschreven vanuit een meer uh, individueel perspectief uh, uiteraard. Hoor. Zou jij iets kunnen schetsen van uh, ja, wat, wat wij nou allemaal als individuen aan het meemaken zijn? Eh, uh, je hebt natuurlijk allerlei soorten groepen mensen die op andere manieren deze tijd uh, beleven. Maar zou je daar iets... Ja, is... um, ja je ziet in dit boek is ook een bijdrage die ingaat op hoe in de literatuur... Crisissen beschreven worden. En dat zie je, zag je ook in deze crisis, hè Dat het eerst is dat vaak vanuit individueel uh, perspectief. En later zie je dat men dat over een groter geheel gaat beschouwen. Uh -huh. nou, als we nou naar het individu kijken, dan zie je eigenlijk heel veel dingen uh, optreden. In het begin zaten we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje, zou je kunnen zeggen. Hè. We wisten niet veel, er was veel onzekerheid. Iedereen moest zich ongeveer aan dezelfde regels houden. Dat lukte toen ook nog veel beter. Uh, iedereen was aan het schakelen, iedereen hoopte ook duurt kort, enzovoort. We nou Wuhan, hoe lang heeft het daar geduurd? Gaat het hier zo lang kunnen? Ja, ja. En daarna gaan we gewoon weer door. En uh, gaandeweg bleek dat dat allemaal heel anders zou zijn. Mm -hmm. En gaandeweg bleek ook dat er hele grote gevolgen kwamen. Mm -hmm. In eerste instantie zag je natuurlijk mensen die ziek werden, die mm -hmm. op de IC lagen, mensen die mm -hmm. dood gingen. Mm -hmm. uh, begrafenissen die helemaal anders gehouden werden. Je kon geen afscheid meer nemen van geliefden. Nou schrijnend, hè. in mm -hmm. Italië hadden we dat natuurlijk al heel erg gezien. En dat kwam nu eigenlijk ook in Nederland voor. Mm -hmm. Dus dat had je. Maar je ging ook zien, die economische impact. Dingen werden gesloten. Uh, mensen moesten nieuwe businessmodellen gaan verzinnen. Sommigen lukt dat wel, anderen lukt dat niet. Sommige um, delen uh, in de samenleving zijn eigenlijk nog steeds niet open. Uh, we gingen afhankelijk van waar je je bevond, uh, heel erg veel missen... Mm -hmm. of we kregen er net heel veel bij. Mm -hmm. Heel veel mensen vonden het fijn om in de waan in de van alle dag, die er altijd was... Ja, een stap terug te kunnen doen, thuis te kunnen zijn. Mm -hmm. uh, is wat meer te gaan reflecteren over, in plaats van altijd met je to-do-lijst af te werken... van, is dit wat ik wil? Is dit waar ik me mee bezig mm -hmm. moet houden? Er was meer tijd voor je gezin, meer tijd voor je kinderen. Tegelijkertijd leidde dat gezin... Uh, en je kinderen, hè, we hebben dat allemaal gezien als je in Zoom-meetingen zat bijvoorbeeld, of in Skype-meetingen, dat er ineens kinderen achter door het beeld uh, liepen. Of dat je een kind hoorde schreeuwen in de gang mm -hmm. en dat de ouder ook niet meteen dan daar naartoe kon, maar je zag wel dat je dan afgeleid uh, werd. Uh, heel veel zorgen zijn er ontstaan, financiële zorgen. He, en ik gaf eerder al aan, onzekerheid, onze hersenen zijn daar niet op ingericht. Onze hersenen zoeken naar zekerheid. He, want als er zekerheid is, dat is gekoppeld aan een systeem in de hersenen... wat weer te maken heeft met het pijnsysteem. Uh -huh. Onzekerheid prikkelt dat pijnsysteem en daardoor voel je je rot. En zekerheid prikkelt ja, een meer genotsysteem uh -huh. uh, in de hersenen... en daardoor voel je je fijner. Uh -huh. nou, sommige mensen kunnen daar goed mee omgaan, anderen helemaal niet... Dus je ziet nu eigenlijk ook steeds meer diversiteit ontstaan ja. en daardoor misschien ook minder loyaliteit en gezamenlijkheid ja. uh, in wat het voor jou betekent. Ja. Je ziet dat ouderen, die hebben heel erg door dat zij kwetsbaarder zijn, ja. heel veel maatregelen zijn daar ook uh, op getroffen. Maar je ziet dat jongeren nu ook een beetje gaan denken van ja, maar hoe is, uh, ik, ik, ik, ik mis heel ja. veel, ik ja. wil heel veel, ik... ik ik vind dit moeilijk vol te houden. We zitten op de campus. Wat mij bijvoorbeeld heel erg raakt. We hebben net uh, de topweek gehad. Dus de mm -hmm. introductieweek voor nieuwe studenten. En het gros was digitaal. En als je nu over de campus loopt. Wij zitten hier weliswaar wat uit elkaar en in een grote ruimte. Maar ik ben gewend. Ik draai ook al even mee op deze universiteit. En ik heb hier ook gestudeerd. Um, ...dat ja, het was vol, het mm -hmm. bruist. Mm -hmm. uh, en we moeten niet vergeten dat onderwijs is meer dan alleen maar kennisoverdracht mm -hmm. maar als je denkt aan die nieuwe studenten... ...die komen uit een fase die ze achter zich laten, die mm -hmm. ze af hebben gesloten. Dat was ook al een beetje moeilijk in coronatijd, maar dat is toch bij de meeste scholen wel gelukt. Mm -hmm. En nu moeten ze naar iets nieuws. En dat nieuws is niet open, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. En ik denk soms ook wel eens, als je kijkt naar februari, maart, hè, april... Toen hadden we ineens door van, oh, dit moet allemaal anders, er is een lockdown, de gebouwen gingen letterlijk dicht hier. Okay. Hè? Dus we moesten wat anders. Dus er werden groepen samengesteld om dat, uh, net werd LIS ook al genoemd, maar er zijn ook heel veel individuele namen van al die docenten te noemen. Alles moest digitaal. Dat is in no time uh, verwezenlijkt. Alleen, nu moeten we weer gaan denken, en dat is heel erg moeilijk... want er heeft heel veel tijd en energie gezeten in... oké, okay, we moeten zorgen dat die kennisoverdracht er is. Van oké, okay, er is alweer een hoop veranderd. De gebouwen hier zijn weer open. Hè. Er zijn allerlei maatregelen getroffen dat we niet met z'n allen op elkaars lip zitten... maar toch ons werk uh, kunnen doen. Je, Ik heb een stip neus. voor mijn neus, inderdaad. En, en, en er zijn looprichtingen bijvoorbeeld op de grond. Er zijn maar kleine maatregelen nog, maar er is nog veel meer... Maar het, alsof een het lijkt alsof we een beetje blijven hangen van... oké, okay, we hebben al dat werk in die digitale en dat, dat moet ook iets opleveren. Maar misschien moeten we alweer gaan denken over... hoe moeten we niet nog meer hybride hè, gaan doen dan dat we nu doen? Hebben we ook geen verantwoordelijkheid voor die sociale aspecten die wij studeren komen te kijken? Um, nou ja, dat is ongelooflijk moeilijk. Want hoe zitten we ook in elkaar qua hersenen als je ergens energie in hebt gestopt... ...dan wil je het kunnen afsluiten of dan wil je in ieder geval dat die energie een hoop oplevert. Mm -hmm. En als nu blijkt dat die energie die we in die hele digitalisering van het onderwijs hebben gestoken... ...maar voor drie maanden geldt, mm -hmm. bij wijze van spreken... ...we willen misschien wel als eerste gevoel mm -hmm. voor veel langer laten gelden. Maar misschien is dat niet het beste wat we uh, kunnen doen. Mm -hmm. En we moeten zeker met de verantwoordelijkheid die we hier op de universiteit hebben... Mm -hmm. ...naar binnen en naar buiten... Continu nadenken wat is gezien de veranderende situatie, want de situatie nu is alweer helemaal anders dan ja. dat die in maart was. Wederom aanpassen, omschakelen, energie instoppen en vooruitkijken. Over de universiteit is het dadelijk eh, nog even verder. Eh, maar welke groepen zou jij betitelen als, eh, als zijn de ja, meest problematische in deze periode nou, meest problematisch, ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Um, kijk, wat, wat heel schrijnend is, is dat wat ik al eerder uh, zei, is als het menselijk contact uh, niet kan... En of dat nou is als je uh, je moeder wilt knuffelen. Ik mm -hmm. heb een moeder van 84 die op zichzelf helemaal woont. Uh, en dat voorlopig ook uh, wil blijven ja. doen. Maar dat is heel erg moeilijk. Er zijn mensen die zijn gewoon maanden niet aangeraakt. Mm -hmm. Nou, die aanraking heb ik al eerder mm -hmm. uitgelegd. is enorm belangrijk mm -hmm. voor de hersenen. Maar ook als jij onzekerheid hebt over jouw financiële uh, voortbestaan... Mm -hmm. Ja, dat is ongelooflijk. Of je hebt heel hard gewerkt, als ik een voorbeeld mag geven van waar ik woon. Daar waren twee uh, jonge dames die hadden net een zaakje uh, overgenomen een, een, waar je kan eten en wat drinken. En twee weken later brak corona uit. Je hebt enorme financiële, emotionele en intellectuele investeringen gedaan... En bam, alles, alles verandert. Dus er zijn, is niet één groep te uh, noemen. Er zijn heel veel groepen te noemen. Uh -huh. Wat dacht je van de kinderen die eigenlijk die scholen heel erg nodig hebben... en dat dagelijkse contact uh -huh. uh, om goed ondersteund te worden... om in je toekomst uh, uh, te kunnen groeien, uh -huh. Uh -huh. eigenlijk. En daar is voor heel veel groepen gaat dat eigenlijk... ondanks de inspanning van alles en iedereen... Ja, gaat dat misschien toch een hoop minder? Nou, dat is heel schrijnend. Ik vind hè, zowel die levensfase uh, meer naar het eind toe... Uh, als helemaal in het begin, waar alles nog op moet gebouwd worden. En dat heb ik het niet alleen over, over baby's, peuters, kleuters. Dan heb ik het ook zelfs daarna. Ja, maar dat kan ook zijn in je, in je beroepsmatige leven. Ik ken ook allerlei mensen die waren klaar met de universiteit... en die zijn begonnen en daar was corona. En gaan nu maar eens... Ja, ook in, hè, want de universiteit leidt je zoveel mogelijk op, uh, natuurlijk op kennisvlak en ook al wat op uitvoerend vlak. Maar het echte uitvoerende vlak komt natuurlijk als jij die maatschappij ingaat. Ja. Nou, dat zijn allemaal schrijnende voorbeelden eigenlijk, waarvan ik wel denk, als we met z'n allen onze schouders daaronder zetten maar ook verder durven denken dan de energie die we al besteed mm -hmm. hebben... en de plannen die we al gemaakt hebben, en ook het, het, uh, het, het dwingende van het nu... ja, dan kan dat wel. Dan kan dat zeker. Mm -hmm. En dan kunnen we daar zelfs uh, sneller en beter uitkomen dan we misschien nu voor ogen hebben. Maar we moeten, uh, ja, ik, ik vind de urgentie, en die, die ja. voel ik ook. Je vroeg mij aan het begin van, uh, nou ja, wat is er voor jou veranderd? En ik, ik noemde het onderwijs en het onderzoek... Mm -hmm. Maar ook voor mezelf, ik, ik, ja, ik voel een enorme <laughs> urgentie yes. om continu van alles te moeten doen. Ja, ja. En, en heel veel mensen ja, hebben dat. Ja. ja, en dat is mooi, en dat, maar er zit ook wel een beetje stress bij, kan ja. ik je vertellen. Ja. Er zijn verschillende groepen in de samenleving, ja. er staan ook verschillende bijdragen in het in ja. boek. Ja, dat is interessant, dus, uh, hè? Want, ja. want het gaat aan de ene kant over de kwetsbaren in de, in de maatschappij, dus mensen die... Om wat voor reden dan ook nog meer moeite zullen hebben met al die verandering dan de andere groepen al hebben. Uh, het gaat over de problemen die nu gezien worden. Het gaat over de oplossingen die we daarvoor aan kunnen dragen. Maar het gaat ook, en dat vind ik ook heel interessant, over hoe zijn we nou tot dit mm -hmm. punt gekomen. Een andere bijdrage laat heel erg zien dat oké, okay, COVID is is niet iets wat bang gebeurde. Nee, die besmettingen van dier op mens en uh, dat het zo snel kan verspreiden, dat heeft te maken met hoe wij leven. Dat heeft te maken met dat wij dus dier en mens in grote getallen bij elkaar zetten. Dat heeft te maken met dat wij continu allemaal de wereld, uh, en allemaal is een beetje overdreven gezegd, maar heel veel mensen uh, vliegen die hele wereld over. We zijn... Met elkaar in contact, niet alleen 24-7 via internet, maar ook lijfelijk zijn ja. wij hè, veel meer gaan verspreiden over heel die wereld. Ja. Ja. Het heeft te maken met uh, het consumptiepatroon mm -hmm. wat wij hebben. En dat vinden heel veel mensen misschien moeilijk om te zien. Want dat betekent dat je niet alleen na hoeft te denken beleidsmatig of een visie, wat moet er nou gebeuren. Maar dat betekent ook dat ieder individueel in zijn eigen leven eigenlijk nu dingen moet veranderen. Mm -hmm. hè? Dus ja, dat kan op allerlei vlakken zijn. Mm -hmm. En dat heeft te maken met consumptie en dat heeft te maken met milieu... Mm -hmm. ...en dat mm -hmm. heeft te maken met individu, groep, saamhorigheid, verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Heel interessante vragen. Ja, we gaan het allemaal nog meemaken hè, ja. de komende, de komende ja. tijd. Eh, ik wil nog even, of nog even, eh, ik, ik wil ook in de spiegel kijken als uh, universiteit zijnde. Uh, er zijn een aantal bijdragen in het boek die eh, een soort zelfonderzoek uh, doen. Eh, wat, uh, wat, wat valt jullie het meest op, wat, wat zouden jullie hè, ook, ook kunnen onderschrijven, zeg maar, van, uh, ja, dat, dat is echt gaande, daar, daar, gaan we, hè, daar moeten we heel veel rekening mee gaan houden de komende perioden? Ja, ik denk dat alles, als ik uh, een aftrap mag geven voor die vraag, ik denk dat alles relevant is, uh, die, al die bijdragen, mm -hmm. nou, er zit, zit niks in waarvan ik nou zeg, ja, zo zal ik het niet zien, uh, mm -hmm. natuurlijk, en dat vind ik ook wel heel erg leuk. Um, het is al eerder genoemd, we hebben een, een tekst gehad en daar hebben we heel lang mee gesproken. En die heeft uh, de gave om uh, zeg maar, de teksten goed te corrigeren en ook uh, consistent te maken. Mm -hmm. maar, zeg maar de lokale zinsbouw zal ik het maar noemen, of individuele zinsbouw moet ik zeggen. Uh, hè, dus van, van oud-Duits tot uh, po populair... Uh, uh, ...wetenschappelijk uh, ja. heeft zij intact gelaten. Nou, dat betekent dat het heel rijk is, uh, dat, dat, dat die bijdragers heel verschillend zijn. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik vind het lastig om nou te zeggen, dit is het nou. Het is wat Margriet al heel mooi verwoord heeft net. Het grijpt allemaal in elkaar. Mm -hmm. Misschien dat ik het toch als kort antwoord wil terugbrengen naar zeg maar, een soort oproep die Margriet ook net deed. Het raakt ons allemaal. Mm -hmm. Op ieder soort niveau. En dan, aan de hand van het boek misschien even, er zijn twee dingen die leuk zijn om even te noemen als anekdote. Dat is de discussie die we over het omslag hadden. Uh, daar, uh, die was heel rijk, omdat echt met alles wat ons dwars zou kunnen zitten in de perceptie, hebben wij uh, besproken. Uh, wij zijn denk ik ook heel tevreden met uh, wat het wat omslag. Wat zien we op het omslag dan? Uh, de kleur is belangrijk. Het is een, uh, ja, de... de uh, ik herinner mij, ik denk dat het zelfs ook Magritte weer was, dat, dat um, de, de kleur rood heeft heel veel verschillende betekenissen. Net zoals common dat had. Hè. Kleur rood betekent een signaalkleur, van, oh, voorzichtig, uh, maar is ook de kleur van de liefde. En ja, daar zit toch wel de rest van de wereld zo'n beetje tussen, zou ik bijna durven zeggen. Uh, ook weer die twee hersenhelften bij wijze spreken. Gevaar, uh, genot, uh, pijn. Uh, de uh, ja. maar het, het, het zal er weer ergens anders ja. plaatsvinden. <laughs> <laughs> maar... Dus dat, dat heeft het. Maar wat nog mooier is om te noemen, is het gesprek wat we hadden over de structuur. Dus 31 hoofdstukken. En toen zijn we gestart met uh, onszelf de opgave op te leggen om een soort ja, structuur, een interne structuur, dus een soort opdeling in parts. En waarom die parts? En we hebben daar serieuze pogingen gedaan. We hebben ook oplossingen daarvoor uh, op tafel gehad. En op een bepaald moment hebben we tegen elkaar gezegd, de diversiteit van die hoofdstukken en de speelsheid van de mensen en wat ze willen lezen, afhankelijk van hun interesse, misschien wel het moment van de dag, noem maar op. Dat, dat is zo verschillend dat eigenlijk iedereen zijn eigen structuur maar moet gebruiken om dit boek te lezen. En, en dat gaat ook goed samen met het idee dat het heel tijdelijk is. Er is al eerder in dit gesprek gezegd, de doelstelling van dit boek is dat het binnen een jaar volledig achterhaald is maar dan vervolgens heel vaak wordt aangehaald als opmaat naar die nieuwe inzichten. En iedere structuur die je daarvoor oplegt, van bovenaf van tevoren, daar beperk je bij wijze van spreken de, de ruimte waarin gedacht kan worden. En, en ik, denk dat, dat, ik vind dat persoonlijk een heel mooi element van dit boek, dat die rijkheid, uh, het, is het gemeenschappelijk is, het zijn allemaal AC's en ze zijn allemaal... Um, geformuleerd volgens ja, zeg maar, wat wij in het westen een wetenschappelijke aanpak noemen als in een probleemstelling toch de feiten proberen te onderbouwen uh, voetnoten en vooral onze vrienden van de rechterfaculteit uh, die zijn daar heel goed in uh, referenties dus er is ook heel veel actueel materiaal wat je wat, je ja, die dat is typisch zoals wij dat als wetenschappers doen ja het is uh, ja het is een het is ook weer een breed antwoord op een eenvoudige vraag <laughs> We hebben natuurlijk uh, in het begin uh, als uh, publiek, zeg maar, ons heel erg uh, afhankelijk gesteld van de inzichten van een aantal uh, virologen natuurlijk. Uh, later begon daar ja. wat uh, frictie in te komen, hè. er kwamen wat, wat verschillende inzichten. Uh, en uh, nu, hè, die, die groep van deskundigen die wordt steeds wijder, maar daarmee uh, wordt ook de, de vraag van, ja, wat is de rol van de wetenschap, zeg maar, ook uh, steeds... Ja, eh, belangrijk om toch wel weer eens een keer goed te beantwoorden en in hoeverre die eh, ja, publiek, eh, publiek moet uiten waar de verschillen zitten, zeg maar. Eh, hebben jullie daar uh, uitgesproken ideeën over hoe, hoe dat in dit proces is verlopen? Ja, nou, ik denk, kijk, wij hebben natuurlijk wel een bijzondere universiteit. Als je kijkt naar de expertises die we hier binnen deze universiteit mm -hmm. hebben. Dat is niet uh, in eerste instantie een medische expertise. Mm -hmm. hè? Ik zei al eerder, we hebben natuurlijk hele nauwe banden met niet alleen het ETZ. maar ook met allerlei andere ziekenhuizen daaromheen. Um, wat je ziet is, de slogan van die uh, universiteit is ook wel Understanding uh, uh, Society. Mm -hmm. En daar zijn al deze is heel erg belangrijk in. Hè, het gaat in, in de maatschappij of de wereld niet alleen om ziek zijn of beter zijn. Mm -hmm. Het gaat om alles daaromheen. En mm -hmm. dat ziek kunnen worden en kunnen sterven, mm -hmm. heeft in dit geval een enorme impact op alles wat voor de mensen mm -hmm. en maatschappij mm -hmm. belangrijk is. En net wat voor de mensen en maatschappij belangrijk is, dat zijn net de onderwerpen mm -hmm. waar Tilburg University mm -hmm. enorm in gespecialiseerd mm -hmm. is. Mm -hmm. En daarom was ook dit boek voor deze universiteit ja, leek ons uh, evident dat wij dit moesten, moesten doen. Ja. Ik vind toch wel dat, dat de, de insteek die met wel een goede is. Want het, het reflecteert ook al hoe, hoe de wereld in elkaar zit. Hè? Ik, ik was bij een aantal Philips vrienden bijvoorbeeld verleden week. Vertelde ik over dat boek. En het eerste wat zij zeggen. Oh, dus, dus jullie hebben alles wat met die vaccins heeft te maken. En, en, en, en, en zeg maar, de, de diagnosestelling en apparatuur. En toen dacht ik, ja, dat is typisch zoals de ingenieur, als ik het even klein en simpel mag maken, denkt. Nee, eh, dit is de volgende stap. Dus, dus waar we ook zagen dat op de, of in de praatprogramma's in de eerste maanden, met name virologen, mensen die heel specifiek eh, dat, die, die medische achtergrond, eh, die beslissingen van het RIVM konden toelichten, kwam op een bepaald moment ook zelfs vanuit dat OMT, eh, dat Outbreak Management Team, de, de, de, de behoefte... Om die expertise breder te maken. Niet alleen dat medische stuk, maar ook gedragselementen. Uh, zeker die besluiten die genomen moesten worden over die scholen bijvoorbeeld. Uh, dat was niet alleen de overdracht van, de, of de mogelijke overdracht van jonge mensen uh, van het virus op elkaar en ouderen, een, een onderdeel, maar ook dat sociale element. Ik herinner mij een uitspraak van een jongen die blij was dat de school weer open ging. Want uh, hij had heel veel zin om zijn vrienden te zien, maar absoluut geen zin om die lessen te volgen. Ja, dat is dus geweldig. Hè? Ja. Zo simpel als die hij het omschrijft, dat is de taak van een school. En de wetenschap die kan toch wel heel erg veel uh, zeg maar, woorden, begrippen aanreiken om het gesprek op een juiste manier te voeren. Mm -hmm. Waarbij we wel dan moeten wegblijven, wat we ook al ooit iemand heeft gezegd, uh, dat, dat er ook alternative facts zouden bestaan. Ja. Mm -hmm. Dat is een onbe onbelangrijke positie. Hè? Ja, klopt. Ja, je mag daar zelf een naam aan toevoegen. Dat, uh, maar dat, ja, dat, dat, dat maakt het dan... Hè. Kijk, want de wetenschap is niet het geloof van de 21e eeuw. Mm -hmm. Daar moeten we wegblijven. Maar wetenschap kan, kan veel meer... Uh, en ik zie vooral uh, twee bijdragers. Dat is de bijdrage van, uh, gewoon waar, waar het gaat om het vinden van oplossingen... op zeer complexe vraagstukken, bijvoorbeeld medisch of technologisch... Daar zijn we ongelooflijk ver en de mensheid is nooit ooit verder geweest. Mm -hmm. Maar toch ook wat die oplossingen dan weer gaan betekenen in ons dagdagelijkse leven... en welke invloed het heeft op ons individu... maar ook als wij collectieve verantwoordelijkheid voor de hele samenleving willen nemen... ook daar kan de wetenschap enorm bijdragen. En ja, Understanding Society is het startpunt... maar Advancing en Enhancing Society zijn de twee stappen die daarna komen. En daar ligt een opdracht voor deze universiteit. Dat zit diep in mijn opvatting en hart. We moeten langzaam werken naar het einde van het gesprek. Hoe gaan wij hierop door? Met, uh, eh, na dit boek, ja. eh, een, een soort startschot uh, met, met, het, ja. met het woord corona centraal. Uh, maar hoe gaan we ja, langzaam maar zeker ja, die balletjes verder laten rollen en laten groeien? Zomaar zeker, die, die sneeuwbal. Uh, nou, er is 19 september is een uh, lancering van het boek verder in de lokhal. Mm -hmm. Daar zitten een paar mensen is het weer hybride. Dus het gebeurt in de lokal met wat mensen daar. Mm -hmm. En tegelijkertijd is er een livestream uh, zodat mm -hmm. je het kan uh, volgen. Met gesprekken weer over onderwerpen in, de, in het boek. Maar uh, wat ook de bedoeling is, is dat dit uitgebreid wordt met uh, andere events. Dat uh, de schrijvers. Uh, ook sprekers uh, zijn op allerlei events en dat er dan of wat breder of net heel specifiek over een bepaald onderwerp over een bepaalde doelgroep misschien of een bepaald probleem uh, wordt ingegaan en er zullen vervolgpublicaties publicaties uh, komen want ja. dit is inderdaad echt een startschot um, dus ik denk ja wat ik al eerder zei het is echt een dynamisch uh, project dit ja zeker het is uh, het is uh waar sommigen dan misschien denken, hé, hey, daarmee met het boek wordt iets afgerond. Uh, ja, de realisatie en productie. Maar het is eigenlijk het startrot voor, uh, voor een, een veel grotere, ook proliferatie van activiteiten. Maar Griet noemde al een groot aantal belangrijke ook. Ik uh, denk ook dat wij nog heel erg graag zouden zien dat het uh, de opmaat wordt, ook naar het, uh, de dialoog met, uh, met, de, met de student. Uh, dus we hebben hier een heel mooi onderwijsprofiel, dat heet kenniskunde karakter. Uh, er wordt altijd gevraagd, wat is die karaktervorming? Nou, ik denk dat we nog nooit in een, in een, zeg maar, meer concrete realiteit hebben geleefd dan nu om aan die karaktervorming te werken. En dan kan dus ook het profiel van deze universiteit, maar ook tegen de achtergrond van, van, van, van haar uh, christelijk sociale waarde, dat kan heel goed gecombineerd worden om hier op een unieke manier invulling aan te geven. En ja, ook dat is, hè, het woord urgentie is hier veel gevallen tijdens dit mooie gesprek, maar ook dit is actueel. Dus als je praat over zingeving, daar hebben we ook bijdragers van, dan denk ik dat we hier toch iets in handen hebben. Uh, dat de potentie in zich draagt om in de komende maanden uh, ons als een mooie universiteit neer te zetten, waar veel mensen zich thuis kunnen voelen. En ik... Ik neem aan dat de meeste auteurs ook, uh, zich ook graag laten uitnodigen voor allerlei uh, ja. presentaties of uh, beleids. De meeste of, kennende of, denk ik, uh, ja. hebben ze al zoiets van wanneer belt Hass. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, uh, we, we zullen ja. het zien. Uh, stuur me naar alle uiteraard graag mee aan allerlei uh, ja. discussies of, en informatieavonden en, uh, en uh, denksessies. Uh, nog één laatste vraag, uh, Emiel. Uh, het boek... Hoe gaan we daar aankomen, of uh, als iemand uh, dat graag uh, tot zich wil nemen? Ja, wij, wij, dat is, uh, daar zijn we nog uh, mee bezig, want er zijn veel opties. Maar in ieder geval, het uitgangspunt is dat, dus, zoals al eerder is gezegd... 19 uh, september aanstaande wordt het uh, publiek gelanceerd. Uh, dan zullen wij ook uh, duidelijk maken waar het verkrijgbaar is... Uh, ...via welke distributiekanalen we dat doen, voor deze eerste oplage. Parallel hieraan zijn wij bezig met een zogenaamde Golden Open Access route. Dat wordt eh, naar alle verwachting eh, via de grote internationale uitgever eh, Springer gerealiseerd. En eh, ja, zodra dat, en dat willen we binnen een week afgetikt hebben met die club, eh, eh, dan komt er dus een, een, een digitale versie in eerste instantie en later ook weer een handelseditie als in een boek beschikbaar. Uh, maar dan is het dus een digitale uh, versie waarvan wij dan hopen dat die 24 uur per dag de wereld rond gestuurd wordt. Ja, we hadden het eerder al over het belang van kennis en het ja. verspreiden van kennis. Ja. En dat vinden we dus ook enorm belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van kennis op de hoogte gesteld kunnen worden. Wij zullen het uh, in het bijschrift van deze video uh, de mensen ook wel uh, updaten van uh, waar ja, ze terecht uh, kunnen. Goed, uh, Emiel, uh, Margriet, uh, dankjewel voor uh, dit uh, aangename gesprek. Ja, was... uh, ja, we komen elkaar uh, zeker binnenkort weer tegen, want uh, we gaan nog veel aandacht besteden aan uh, deze hele uh, periode en uh, wat we allemaal aan het doormaken zijn. Uh, goed, voor uh, de kijkers thuis. Uh, Dank je wel. Uh, ja, voor meer interviews, lezingen, debatten, uh, kunt bij ons terecht, natuurlijk bij Steam Generalen. Uh, kijk naar onze website uh, of uh, volg ons uh, op de socials. Uh, goed, dank voor het kijken en uh, tot de volgende keer.